ja toch straats, jullie hebben gezien aan die titel in. Ik ga vandaag YouTube bespreken. Vandaag is aan de beurt X Gamer man. Voor de mensen jullie kennen hem allemaal. Je weet toch het verleden is verleden. En zo naar die man, want vandaag gaan we hem pranken. En we gaan zeggen van, hey X-Gamer, ik heb gehoord dat je een video over mij wilt maken. Maar een negatieve video. Moi, ik ben benieuwd wat zijn antwoord gaat zijn. Hoe die gaat zeggen. Snap je, ik heb al een beetje idee hoe ik het ga een beetje linken van. Ja, daar heb ik het gehoord van, die en die. Dus ik ben benieuwd boys. Vergeet niet te liken, te abonneren als je deze serie heel vaak wilt zien. En laat zeker in de comments achter wie ik de volgende keer moet pranken. Hey toch, like, abonneren of klinkt van me. Jatsje boys. Liking myself in my home En I don't want to no parties lil baby So don't send invites to my phone Boys xgamer is mij nu nu nu aan het bellen Je weet toch we zijn echt al 4 of 5 dagen verder Moe je, Maar hij zegt dit tegen mij als dit een youtube prank is, Want ik ben hem al drie dagen aan het connecten Moe je, Het wordt tijd we gaan de bril aan doen En dan uh, gaan we beginnen man Yo xgamer Hallo Hallo broer Yo, Hallo Alles goed. Alles goed hoor je mij? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bro. XGamer, ik heb iets gehoord, bro. En ik ben niet vaak snel. Maar dit moest wel, bro. Voor wat? Ik heb gehoord, je wilt een video over mij maken. Wat kan met deze shit maar van jou? Met respect, bro. Ik had heel veel respect voor je. Maar dit gaat wel laag, bro. En ik weet dat jij nu een video maakt. Dat je me gaat pranken. Dit is geen grap, bro. Ik ben serieus met jou. No man, ik trap je niet in. Ik ben niet goed in. Bro, jij denkt ik, denk, ik maak een grap of zo, Bro, ik zie, serieus hè, als je mij niet gelooft X-Gamer, ik zie dat je mij hebt ontvolgd hè. Dus daar komt het voor mij al genoeg over hè. Dat je, Bro. dat je... Ja, kijk me niet, kijk. Ik maak geen grap uh, X-Gamer. Kijk even bij je insta, volg je mij nog of niet? Echt kijken. Bro. Bij mij staat dat je mij niet meer volgt. En ik volg je wel. Want ik heb het net gecheckt. Ik, ik ben altijd, ik, ik volg me mensen snel. Ik ben het vergeten gewoon. Maar je volgde ik mij toch eerst? Maar je volgde mij toch eerst? Nee. Je wel? Zeg, Willa. Zeg, Willa, je volgde mij niet. Oh, ik volgde jou niet, maar ik ga het niet doen. Broer. Ik schrik altijd. Ik heb gedaan. Ah, ja, ja, maar ik heb toch wel uh, andere dingen gehoord. Is het zo? Broer, no man, ik ben gewoon de... Je kan mij niet pranken, bro. Ik ben niet te goed in. Bro, ik probeer al fucking 3 dagen te connecten, en uh, NS. Dus ik maak geen k grappen. <lacht> hey bro, hola, je moet niet meer k maken, je weet, dat Dit zijn geen k grappen, bro. Waarom maak je zo'n video, bro? Waarom wil je zo'n expose video over me maken? Hoi, als je uh, bewijs stuurt, dan uh, zal ik het uh, even kijken. Oké, okay, is goed. Ik ga nu die bewijs sturen. Wacht, maar is die DM waar je ja. aan het praten was met een guy op Insta wacht. Wie is er in Wacht, wie is er in de kamer? Je weet goed genoeg wie hij is. Ik ga niet veel praten. Oh, er niet van. Wacht, waar is die foto? A few moments later. Ah, ja, hier is die foto. Oh. Oh, hier, ik heb het gestuurd. Maar ik vind het echt respectloos man. Voilà. Ik Heb heel veel respect voor je, maar dit, dit vind ik te ver gaan man. Zeg maar. En ik ga eens even kijken want ik heb zo niks gedaan oh, ik heb niks gedaan, wacht, ik ga eens even kijken Kijk even, bro ik Heb je het gezien? A stinkdier! stinkdeer HAHAHAHAHAHAHAHA jij bent een koude hond Ik ga je nooit koulen van mij Ik heb letterlijk mijn familie gelaten voor jou KOOL Nee nee, ik skimber Ik skimber Broer, ik wist onder de tocht. Broer, je bent, je, bent, je bent misschien de tweede of de derde youtuber, want ik ga een serie binnenkort elke zondag plaatsen, ik ga YouTubers spreken. Jij bent nu de tweede persoon die is geprankt man. Je weet toch, allemaal kan je niet flessen. allemaal heeft goede goede karakteracties man, je weet. Je bent toch wow. XGamer. gamer wallah, sorry hè. sorry voor je familie, wallah. Nee nee, ik moet gewoon, abonneer op Adam Mobos voor de beste content natuurlijk. Ja toch, hey x -Gamer. Of Enes? Zeg toch liever Enes boys, je weet toch, ik ken hem meer in het echt dan als YouTuber. Enes, wie wil ik de volgende keer, wie wil ik de volgende keer gaan aanpakken op YouTube? Wie denk ik moet pranken, hem pranken? Ik weet het vanzelf. Uh, ik heb Robin ik? al gedaan, dus voor de mensen, als je die video nog niet hebt bekeken, check hem even. Robin is al geprankt, dus ja, wie, zit, allez, wie wil ik de derde keer nu gaan pakken, man? Sorry. Doe maar, uh, ja, maar ik weet of mijn YouTube video kunt en is. Uh, ja die, die twee ga ik wel nog uh, als blog ga ik pakken man die, eh die weet je weet toch ja, maar doe maar eerst even die Luke Want die Luke heeft soms een bit aan de mond ja het wordt het komt. na boys jullie hebben allemaal gehoord like abonneer of code van mij die weet je weet toch Esma Xgamer check zijn kanaal check je niet goed van mij ja yeah, het is goed boys Xgamer wil je nog zeggen abonneer of je abonneer nee je moet oké okay, Xgamer dit mag je altijd in je video zeggen liken Liken. abonneren Abonneren, of koud van mij Of koud van mij Ja toch boys nee, toch. Dankjewel XGamer, ja toch man